Als je kijkt naar de digital competenties, uh, dan zou je best kunnen werken met een structurele laag en een deel aanvulling. En waarom? Omdat juist ook die frisse wind de kennis van de, van de zittende mensen ook weer kan aanvullen. Waardoor je ook op een natuurlijke manier verder leert, verder uh, uh, weet. Hallo, ik ben Louise Doorn, founder en CEO van Hello Maas, marketing as a service.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 Nou, welkom. Vandaag hebben we wederom een financial marketing topper in huis. Uh, Marjolein Kleinhuis van SNS Bank uh, is sinds uh, 2018 de marketingbaas en ook directielid bij uh, SNS Bank. En uh, na de agile transformatie uh, richt zij zich vanaf deze maand uh, vanuit het leadership op strategie, uh, inclusief het merk en de maatschappelijke strategie. Um, en daarvoor werkte Marjolein ruim 15 jaar als uh, manager en marketeer bij telco bedrijven als HTC en Sigo en Hai. Kennen jullie dat nog van KPN Hai? <tie> um, dus Marjolein, uh, welkom. Hoe is het met je vandaag? Ja, dankjewel. Het, het gaat goed. Het is vandaag uh, bijna 20 graden volgens mij. Dus uh, heerlijk weer. Uh, straks nog even naar buiten. Ja, top, top, top. Nou, helemaal leuk. Hé, hey, dankjewel dat je de tijd voor uh, wilde vrijmaken om het een en ander uh, te delen over uh, jezelf, je marketingloopbaan, uh, je team uh, en natuurlijk ook het merk en de marketingstrategie bij, uh, bij SNS. Uh, maar we trappen eigenlijk altijd af met, uh, ja, waarom doe je wat je doet? Ja, dankjewel voor deze uitnodiging. Waarom doe ik wat ik doe? Uh, nou, eigenlijk zeg ik altijd van waar mag je mij s'nachts voor wakker maken? Dat is voor goede consumenteninzichten. Daar mag je me serieus s'nachts voor bellen. Uh, want goede consumenteninzichten liggen niet voor het oprapen, ondanks dat men wel eens anders denkt. Uh, en uh, ik hou van de sociale psychologie, maar ook de commerciële psychologie. Uh, ja, en dat gecombineerd met marketing in the end, uh, maakt eigenlijk dat ik nog net zo enthousiast ben als toen ik begon. Ja, super. Hey, je startte bij Telco, uh, nu zit je bij Finance. Uh, waarom heb je die overstap uh, gemaakt uh, van, uh, van de telco-sector naar, uh, naar uh, het bankenwezen? Ja, de keuze voor de sector is eigenlijk niet zo bewust uh, gegaan. Um, met name eigenlijk de uitdaging die er lag. Um, en uh, Eind 2018 was er een grote reorganisatie geweest bij, bij SMS. En de hele marketingafdeling mocht eigenlijk opnieuw opgebouwd worden. En ook gecombineerd met, nou ja, op vrij korte termijn ook uh, uh, kijken naar een nieuwe strategie. Uh, en die combinatie eigenlijk de hele puzzel opnieuw mogen leggen. Uh, ja, leek me een hele leuke uitdaging. En daarom uh, naar SNS gegaan. Oké, okay, super. En ja, want je werkt al ruim 15 jaar als uh, marketeer. Nou, ik weet nog wel, uh, toen wij onze carrière begonnen had je ongeveer uh, vijf kanalen. En die veranderden ook niet zo vaak. Um, en dan was het hoogtepunt vaak van marketeren, die leuke fotoshoot van een uh, televisiecommercial uh, in Zuid-Afrika. Um, en uh, ja, nu heb je meer dan 50 kanalen die uh, ja, ook continu veranderen. Uh, je hebt natuurlijk enorm veel marketingtechnologie tools, hè, inmiddels 8000. Um, dus we leven eigenlijk in een tijd van bijzonder veel veranderingen. En dat natuurlijk daarbovenop ook nog eens een keer van wat is de rol van bedrijven en merken in deze uh, ja, toch wel volatiele tijden. Um, dus, dus noem eens eventjes een paar veranderingen die jou inspireren. Ja, nou eigenlijk toch ook weer die consumer insights, want hoe die veranderingen eigenlijk ook gaande zijn, uh, we moeten met z'n allen ons best blijven doen om die insights te vinden en ze ook alweer op de juiste manier te gebruiken. En of dat nou one-to-many is of one-to-one, one, uh, uh, dus de mate van relevantie, die is natuurlijk toegenomen in de afgelopen jaren, maar die consumer insights die blijven relevant. Maar het betekent wel dat elke dag topsport is. Want de consumer van vandaag de dag is niet gelijk aan 10 of 20 jaar geleden. Um, en natuurlijk heb je macro trends. Uh, maar dan moet je dus elke dag je best voor blijven doen. Want anders sla je gewoon die planken hartstikke mis. Dat vind ik echt leuk. Uh, dat heeft natuurlijk dus ook te maken met een stuk dynamiek in de markt. Als je zegt van ja, wat valt dan uh, tegen? Of wat vind, je, wat, wat, wat vind je lastig? Dat is eigenlijk ook die dynamiek. Uh, want het is natuurlijk gigantisch hoe ons uh, uh, domein uh, uh, het werk verandert. Hoe blijf je relevant? Welke kanalen kies je wel? Uh, uh, alles doen is, is bijna onmogelijk. Uh, doelgroepstrategieën worden steeds relevanter. Uh, dus het is gigantisch veel. En ik hou wel van puzzels goed leggen. <laughs> uh, dus dat betekent dat je uh, aardig gaat puzzelen bent op het moment. Ja, absoluut. Hey, en Kun je iets vertellen over de rol van marketing binnen uh, sns Bank? He, want ik heb zelf uh, nou, ook in de financiële sector als marketeer gewerkt uh, in New York bij, uh, bij J.P. Morgan Chase. En het was altijd wel op, op senior niveau wel, uh, ja, hele verschillende meningen vond ik altijd over de importantie van marketing. He, sommige uh, uh, collega's die zeiden, ja, het is echt uh, he, ontzettend belangrijk dat je vooral het first- en third-party data, dat je dat kan convergeren, zodat je dan eigenlijk de ultieme marketing insights en... Uh, en een ja, klantcontactstrategie kan kunnen neerzetten. En anderen vonden het toch allemaal een beetje fluff en begrepen de importantie er niet zo van. Kun jij iets duiden over ja, hoe marketing, zeg maar, strategisch gezien bij SNS banken wordt, wordt bekeken? Ja, um, SNS is natuurlijk samen met drie andere merken onderdeel van, van de Volksbank. Um, dus we hebben eigenlijk gezamenlijk een vier merkenstrategie met die moeder van de Volksbank daarboven. En ik denk dat dat eigenlijk al zegt waar marketing in de organisatie zit. Want de gehele strategie is ook rondom de moeder met de merken. Dat betekent dat de marketing in het hart zit van de organisatie. Um, dus, dus het voorbeeld wat je net aanhaalt heb ik gelukkig niet gemerkt. Um, wat je, wat je wel merkt is verschillen in, uh, in finance of in telco. Ik ben echt, uh, nou, ik, ben, ik, ben nog, ik begon bij High, uh, het jongerenmerk bij, bij KPN. Uh, ik denk wel dat we daar topsport bedreven qua insights. Uh, echt altijd boven op de bal zitten, uh, de, de laatste trends volgen... Uh, en daar ook weer de juiste dingen mee doen. En als je kijkt naar uh, de bankenwereld, naar de financiële industrie... Uh, daar hebben we natuurlijk ook te maken met heel veel wet en regelgeving. En terecht. Uh, want we willen gewoon natuurlijk een betrouwbare partij zijn richting de consument. Maar dat betekent ook dat soms de sneller die je wil maken, ja, wel heel even ietsje afgeremd zal worden. Omdat je ook wil zorgen dat je totaal compliant of op de juiste manier naar buiten gaat. Ja, daar absoluut. zitten wel verschillen in. En daar heb je als marketeer in, in telco heb je natuurlijk daar ook veel mee te maken. Maar wel minder dan in een financiële industrie. Ja, absoluut. Maar dat hoort erbij. Ja, ja, zeker. Ja, want je noemt inderdaad even Volksbank. Hè? Dus dat is echt jullie overkoepelende organisatie voor, voor een aantal merken. Hè? Dus waaronder SNS is volgens mij de grootste hè, daarbinnen. Ja. Uh, maar dan heb je ook nog AS, uh, uh, ASN en Regiobank en wonen. Uh, hebben jullie dan zeg maar voor elk van deze uh, merken zeg maar, een eigen marketingorganisatie? Of hebben jullie dat geclusterd, zeg maar... In één uh, competentiecentrum bijvoorbeeld, waarbij dan bepaalde learnings en uh, misschien ook tooling en andere zaken, playbooks, deelt, deelt met elkaar? Uh, nee, elk merk heeft eigen marketingafdeling, uh, marketingstrategie. Uh, um, en die telt ook weer op naar de strategie van de Volksbank. Mm -hmm. uh, dus wat je eigenlijk, uh, even in totaal bekijkt, uh, bijvoorbeeld het CBS-model uh, brede welvaart. Um, nou, als je daarin ziet, er zitten acht indicatoren in hoe je aan brede welvaart, dus aan welzijn, kunt bijdragen. <laughs> en in, op die acht indicatoren, daar zul je dus zien dat ieder van ons, uh, uh, van de merken, aan verschillende indicatoren bijdraagt. Geen wonen is echt op het intermediair vlak en, en rondom wonen uh, uh, de speler. Uh, is ook met pilots als duurhuur nu bezig om te kijken van op, hoe uh, relevanter we daar kunnen zijn voor, uh, voor de doelgroep van de BOG. ASN is, is heel erg op het duurzame vlak van mensenrechten, biodiversiteit um, en regiobank. Dus de buurtzame bank. En als je dan kijkt naar SNS, wij bestaan al meer dan 200 jaar, in 1817 opgericht vanuit het uh, algemene nut. Um, en dan zie je dus echt dat in de kern wij een mensenbank zijn. Dus de, de sociale gelijkheid, de gelijke kansen. Uh, ja daar zijn we om opgericht om mensen vooruit te helpen naar ja de volgende mee te helpen in de volgende uitdaging van hun leven ja, um, ja. en dat heeft altijd wel rondom verschillende doelgroepen gespeeld ja. tweehonderd jaar geleden was net een andere doelgroep dan nu maar dat ligt eraan welke doelgroep de uitdaging heeft ja uh, maar zo zie je dus dat die vier banken uh, eigenlijk optellen tot beter voor elkaar van de Volksbank ja, en zijn er dan ook veel klanten die zeg maar, bij alle merken uh, bankieren? Of, of je toch wel hele specifieke doelgroepen voor elk van die merken? Nou, we hebben geprobeerd wel met de doelgroepstrategie, zoals ik bijvoorbeeld ook in, bij KPN, dat uh, is uh, al wel weer iets van 15 jaar terug, maar ook daar werkten we met meerdere merken. En daar hebben we wel heel duidelijk voor die merkenstrategie en doelgroepstrategie gekozen. Uiteindelijk heb je uh, uh, wat overlap, en dat is ook niet erg. Maar je wil natuurlijk wel met je merken uh, zo efficiënt mogelijk uh, ja, je marketing en je businessbedrijven. Uh, en ook die maatschappelijke relevantie, die telt op als je de merken goed positioneert. Met dubbele merken, uh, dat, daar zit je niet op te wachten. Ja, ja, helder, helder. Komen er nog andere merken bij in de komende jaren? Of willen jullie echt focus op deze vier? Nee, deze vier staan goed in de markt en dit is wel, wel de focus. Dat is ook, ja. zeg ik nooit nooit. Uh, ik, ik heb mijn focus op SNS, uh, dus wie weet, maar vanuit uh, yeah. SNS uh, heb ik de focus hierop. Oké, okay, helder. Hey, vertel eens iets over de rol, uh, want je bent ook bestuurslid hè, bij, uh, uh, bij uh, SNS. Dus um, ja, op wat voor manier zeg maar, is marketing een onderdeel zeg maar, van, uh, van jullie executive management laag? En met welke peers bijvoorbeeld ja. heb je veel interactie? Ja, dus een, uh, um, toen ik begon in 2018 tot eigenlijk maart uh, dit jaar, uh, nu zijn we net helemaal gereorganiseerd naar nou, helemaal agile. Um, ik zat in het uh, MT-SNS uh, en dat bestond uit de uh, Natuurlijke Algemene Directeur, uh, dus de Directievoorzitter. Uh, Change, uh, Change Focus, uh, Retail Directeur, uh, iemand die zo meer, meer de focus had op strategie en ook op de ondersteuning. Dus ook om, uh, om te zorgen dat het hele retail tak goed, uh, goed verliep, uh, maar ook uh, uh, intelligence uh, wat daar zat. En dan had je de merk, marketing en communicatieafdeling uh, uh, of teams. En die, uh, liepen, of die waren onder mijn verantwoordelijkheid. Uh, dus de, een vrij uh, een vijfkoppig team, uh, uh, vrij uh, beperkt en overzichtelijk. Uh, en ook hele nauwe lijnen met elkaar. En het eerste jaar dat ik uh, bij, bij SNS kwam, met name eigenlijk het marketingteam opnieuw opgebouwd. Na die reorganisatie waren er heel veel vacatures. Uh, dus, dus eerst de focus op basis op orde. En in begin 2020 hebben we eigenlijk samen, dus ook als uh, directie, uh, de koppen bij elkaar gestoken. En vanuit die teams, multidisciplinaire teams, uh, gebouwd. Okay. Uh, dus in plaats van de silo's op deze manier samenwerken. Dat wordt okay. aangejaagd. Uh, je, hebt natuurlijk, uh, uh, je loopt tegen van alles nog wat aan. Um, en die ga je gaandeweg met elkaar oplossen. En eigenlijk in die samenstelling waren we twee jaar onderweg, veel ervaring opgedaan en in verschillende delen van de Volksbank uh, werd agile gewerkt, maar nog niet altijd in dezelfde ritmes. Um, en vanaf maart uh, doen we dat nu in hetzelfde ritme. Dat betekent dus ook dat het directieteam uh, is veranderd. Het leadership team is nu wat groter geworden met vele PO's. Um, en, en mijn rol daarin is met name eigenlijk de strategie, dus de herpositionering die we live hebben gebracht. Um, voorlopig um, ja, dat echt naar executie brengen, dat, dat is het Prio 1, uh, in combinatie met de maatschappelijke impact. Oké. Okay. Uh, want dat is wel echt het doel wat we voor onszelf hebben gesteld. Um, en, en natuurlijk is, is business belangrijk, uh, de schoorsteen uh, dient te roken. Uh, maar wij zijn ook vanuit de kernen, vanuit ons DNA, Echt een maatschappelijke bank. Uh, en dat willen we gewoon nog meer naar buiten toe uitdragen, maar natuurlijk ook... Uh, uh, relevante dingen doen. Dus het is niet alleen roepen, maar echt dingen doen en dat meetbaar maken. Uh, ja. Dus die impact is voor ons enorm belangrijk met een gezonde ja. business case. Oké, okay. ja, helder. En als je zeg maar, er zijn natuurlijk een aantal banken in Nederland... Uh, bijvoorbeeld bij Triodos Bank, he, die, die laat zich alleen maar bijvoorbeeld voorstaan op duurzaamheid. He, die was ook uh, vorig jaar bij ons in de Hello Masters. Um, hoe, hoe, hoe positioneer je eigenlijk uh, SNS Bank in zeg maar, het competitive landscape wat jullie zien in Nederland? Waar, waar, wat zijn de twee, drie punten waarvan je zegt, nou, daar staat ons merk echt voor en dat zijn onze differentiators? Ja, waar, waar wij echt voor staan en, en eigenlijk ook de strategie die we nu hebben neergezet, is we zien twee dingen die heel erg belangrijk zijn. We focussen ons op twee mentality milieus en maken gebruik van het motivation model. En daar begint eigenlijk uh, de strategie van wie is de doelgroep, waar gaan we ons op richten. Um, en wat we zien, en dat is ook gewoon een groter uh, maatschappelijke trend, is het, de menselijkheid gaat er af en toe wel een beetje vanaf. Um, dus de menselijkheid, hoe gaan we met elkaar om? Een uh, uh, aandacht voor een ieder. Um, dat zit eigenlijk in de kern van DNA. We zijn dus echt die mensenbank. Um, maar dat is ontzettend relevant uh, vandaag de dag. Dus... Aandacht en ook democratisering van aandacht. Dus niet alleen aandacht voor bepaald vermogen. Nee, aandacht voor jou, ongeacht je vermogen. Dat is een belangrijke. Wat we verder zien ook in onze doelgroep en we kijken ook uh, naar een jongere doelgroep. Uh, die, die, zitten, die willen onwijs graag groeien. Die willen vooruit, maar die lopen tegen best wel wat belemmeringen aan. Ja. Uh, rondom natuurlijk het woondomein, maar ook vermogensgroei bijvoorbeeld. En geld wordt niet automatisch meer waard vandaag bedacht. Maar ook uitdagingen rondom werken. Uh, de, de contracten zijn tegenwoordig natuurlijk totaal anders. Maar ook je pensioenvoorziening. Denken ze nu nog lang niet altijd aan. Hoeft ook niet. Maar dat betekent wel dat wij erover na moeten denken. En hoe ga je nou eigenlijk je werkende leven vormgeven. Ook daar lopen ze dicht. Ja. Dus groei is een eens ontzettend belangrijke uh, item ook daarin. Dus aandacht voor die groei van ieder mens. Ja. Dat is eigenlijk uh, de kern waar wij voor staan. En als je dan kijkt over aandacht, hè, want vroeger had je natuurlijk gewoon uh, de rol van de kantoren, hè, de bankfiliaar was natuurlijk superbelangrijk. En daar zat ook een bepaalde sociale cohesie uh, uh, ook achter. Maar nou, nu is het natuurlijk ontzettend veel naar het offline kanaal uh, of het online kanaal geschoven. Daar kan je natuurlijk ook best wel veel doen uh, qua persoonlijke aandacht, hè, door uh, langer open te zijn en makkelijker uh, uh, benaderbaar zijn. Uh, wat is jullie visie zeg maar op een beetje die combinatie van kliks en briks? Ja, eigenlijk zeg je het al, een combinatie. Uh, je ziet uh, uh, natuurlijk uh, inderdaad minder kantoren in het, uh, nou ja, op straat. Uh, in, uh, als je naar buiten toe loopt, zie je er minder. Uh, dat is dus niet de richting die we opgaan. We hebben iets meer dan 200 winkels. We noemen het ook expres, ook uh, uh, winkels. Wij helpen. Uh, uh, en je kunt altijd binnenlopen. Uh, kantoor klinkt toch iets wat officieel. Um, en uh, ja, meer dan 200 punten. Um, en voorlopig uh, ja, zijn er ook gewoon. Dat is ook echt onze visie, dat we er willen zijn uh, uh, voor een ieder. En natuurlijk een beeldbelgesprek uh, of, of op een andere manier contact opnemen, per e-mail een bellen, uh, chatten, uh, dat kan allemaal. Uh, maar het is wel die combinatie van factoren. En waarom doen we dit? We hebben ook goed gekeken naar de doelgroep wat die natuurlijk wil. Um, en wat je ziet is dat het beide wat complexere uh, gesprekken, uh, um, of adviezen, juist het, het, het aankijken van elkaar, het begrijpen van elkaar. Dus dat is zowel voor particulier, maar ook juist voor die ondernemer. Het twee derde van onze uh, winkels zijn franchise-nemers. Het is van ondernemer, voor ondernemer, die begrijp jou. En in een gesprek, daar komen gewoon zoveel meer interactie op gang. Um, en de gesprekken zijn veel rijker. Uh, en en ja, daar zien wij dus echt die menselijkheid in terug. En in, in totale NPS en, en KRS uh, klantrelatiescore waar we op sturen. Ja, is dit gewoon gigantisch belangrijk en een onderdeel van onze strategie. Ja, helder. Nou, en een, een tegelijkertijd le leven we natuurlijk, uh, ja, vooral uh, we zijn uh, van uh, de klimaatcrisis uh, door naar corona gegaan. En uh, nu zitten we in een, een oorlog met Oekraïne uh, met uh, extreem hoge uh, ja, inflatieverwachtingen van uh, Klaas Klot uh, een paar dagen geleden. Uh, ja, dat zijn natuurlijk allemaal zaken die enorme impact hebben ook op het functioneren van een, van een bank en uh, natuurlijk ook de relevantie van een bank. Hoe ga je daar als marketingbaas mee om? Uh, nou, het is wel eens rustiger geweest. Um, ik kan me nog uh, herinneren dat corona inderdaad uitbrak. En dat was toch even een momentje met z'n allen dat je de adem inhoudt. Want je weet gewoon echt even niet wat er op zo'n moment gebeurt. Ja. Maar wat je dan dus wel voelt, is dat een, uh, een bank midden in de maatschappij staat. En uh, onmiddellijk een enorme uh, centrale rol heeft. Uh, dus uh, nou, Zoals dat dan gaat op zo'n moment uh, worden de crisiscommunicatielijnen ingeruimd. Zorg je dat alle informatie, de relevante informatie, op de juiste punten verschijnt. Uh, dat is zowel online als in die winkel. Uh, er moesten natuurlijk ook in no-time spatschermen naar de winkel, et cetera. Dus, dus, dus corona was wel uh, dusdanig heftig dat ook zelfs ja, in de winkel je, je fysiek dingen moest doen yeah. om je uh, aan te passen. Yeah. En uh, dat was wel twee weken lang. Uh, in de weekenden liep, ja, liepen de teams door uh, om te zorgen dat de basis weer op orde kwam. Yeah. Um, nou de, met de oorlog is het natuurlijk ook zo, dat heeft weer invloed op de geldsystemen. Uh, en als uh, ja, bank heb je daar natuurlijk ook weer je rol te pakken. Ten eerste, uh, wat merkt marketing daarvan? Onmiddellijk relevante informatie, betrouwbare informatie op de juiste punten. Um, want dat zie ik wel als een extreem belangrijke rol. Um, kennis is eigenlijk stap één. In, in alles wat je als mens doet. He, dat, dat, dat vormt een, een ja, input voor het besluit dat je neemt, op, op wat dan ook. Ja. Uh, en natuurlijk heb je ook emotionele uh, besluiten. Maar kennis is uh, voor een financieel besluit een hele belangrijke. Ja. Ja, en daar dienen wij gewoon goed in te voorzien. Ja, en als je dan kijkt zeg maar, naar de misschien meer middellange of termijn effecten. Hè? Want je ziet natuurlijk ook uh, hele snelle opkomst nu van... Uh, uh, er is al een tijdje aan de gang, uh, maar ook uh, dingen als uh, cryptocurrencies, alternatieve uh, betaalsystemen. Uh, hè, er gebeurt natuurlijk ook heel veel nu dat allerlei tegoeden worden bevoren of uh, hè, dat hele fiat-systeem is nu toch wel onder ja, best wel zware druk komen te liggen. Uh, hoe kijk je daar zeg maar meer strategisch naar? Van wat, wat, wat de impact dan is van, van, van een merk of van, ja, van, van een bedrijf als zich in de financiële sector? En, en, en hebben jullie daar ook al... Of heeft marketing daar een belangrijke rol in om daar ook, uh, ja, vooruit, vooral vanuit klantinzichten, uh, daar sturing aan te geven aan die meer strategische uh, impact? Ja, wij geven hier absoluut sturing aan. Denk, maar wel, uh, uiteindelijk proberen we die macro trends wel weer relevant te maken voor onze doelgroep. En als we dan inzoomen, uh, en ook met name de jongere doelgroep, uh, die zijn uh, tijdens corona meer dan ooit in beleggen gestapt. Uh, dus, dus de groei in, uh, in, in beleggingsproducten zie je echt met name uit deze uh, ja, leeftijd uh, komen. Um, en dat is natuurlijk aan de ene kant heel mooi, maar aan de andere kant ook een zorg. Want de reden ze, waarom ze het doen is een vrij korte termijn perspectief. Uh, snel uh, uh, uh, die vermogensgroei willen cashen. En dat is niet hoe het werkt. Dat, uh, als je ook terugkijkt en op basis van alle grafieken en onderzoeken, ja, beleggen is een langere termijn uh, strategie. Nou, en alleen die kennis al, maar ook voor mensen juist die nog helemaal niet zijn ingestapt, uh, bieden we bijvoorbeeld ook beleggingstrainingen aan. Dus we helpen je echt met die basiskennis om te begrijpen van hoe gaat de markt op en neer? Wat kun je daarmee? En aan jou is het uiteindelijk uh, het besluit, wil je er wel iets mee of wil je er niet iets mee? Maar wij zorgen wel dat je de informatie hebt, zodat je in ieder geval gedegen in kunt stappen of niet. En, uh, en dus ook niet 100% van je geld in crypto's stopt, wat ik niet zou, uh, zou aanbevelen. En dus uh, we proberen uh, uh, ja, te helpen met het inzicht hoe de markten uh, eruit ziet. Ja, helder, helder. En uh, is het dan het feit dat je dan echt op die jongere doelgroep richt... Um... Uh, is dat zeg maar je core focusgroep om daar binnen dan relevantie te hebben en daar marktaandeel te verwerven? Of zeg je van nou dit zijn eigenlijk services die doen we over alle nou ja, sociale klassen en leeftijdsgroepen heen. Zeg maar dat soort diensten. Ja we hebben iets meer dan 1,6 miljoen klanten. Dus uiteindelijk is het natuurlijk de uitdaging om relevant te zijn voor je gehele base. Ja. Uh, dus ook in je one-to-one -one aanbod dien je gewoon je klant serieus te nemen en relevant te zijn. Als we kijken inderdaad marktaandeel winnen en waar hebben we als SNS ook wat te doen? Waar is onze bekendheid ook wat lager? Dat is inderdaad bij de jongere doelgroep. Dus strategisch gezien zijn onze feiten nu op deze doelgroep gericht. Neemt niet weg... We hebben voor iedereen een, een goed aanbod, want we hebben gewoon meer dan 1,6 miljoen klanten. Ja, helder, helder. En wat, wat zijn jullie zeg maar, groeidoelstellingen? Is het dan uh, toch uh, uh, zeg maar, uh, numeriek, dus dat je echt het volume van, van het aantal klanten wil groeien? Of wil je bijvoorbeeld de klantenrelatie verdiepen? Uh, of zeg je van, nou, wij willen eigenlijk gewoon veel meer in een bepaald segment gewoon daar een, uh, een grotere piece of the pie pakken? Ja, we hebben eigenlijk verschillende groeidoelstellingen. Uh, die, de, de, de belangrijkste eigenlijk is die, die NPS-slash-klantrelatiescore. Uh, wij geloven erin dat als we een goede klantrelatiescore laten zien, die we ook nauwgezet monitoren met allemaal drivers eronder, wat het dan bepaalt. Uh, maar wij geloven erin dat als die score goed is, dat uiteindelijk je businessresultaat daar ook uit volgt. Dus die, die heeft een koppeling met je businessresultaat. Maar natuurlijk monitoren we baten, et cetera. Dat, dat doen we natuurlijk. Um, en daarnaast de maatschappelijke impact scoren. Dus daar zijn we nu metingen voor aan het opzetten in lijn met die nieuwe strategie. Dus dat betekent ook dat wij meten in hoeverre ja, we aandacht schenken, in hoeverre we jou zien staan, jou serieus nemen, naar je luisteren, voel je je gezien, gehoord en ben je daadwerkelijk verder geholpen. Dus is het daadwerkelijk gekoppeld aan die groei die jij als klant wil doormaken? Helpen we jou bij jouw financiële doelen? Uh, en in die scoren, wij geloven erin dat als ieder individu in Nederland ja, groeit op zijn of haar manier. Je dus werkt aan een sterker Nederland. En dat geldt ook met name voor meer en klein bedrijf. Dat is de motor van Nederland. Uh, die metingen zijn we nu aan het inrichten. Uh, en daar zetten we natuurlijk cijfers op en zullen we op gaan sturen. Dus in de kern is het de klantrelatiescore en de maatschappelijke impact, wat, uh, uh, wat eigenlijk de top 2 is bij ons Ja, helder. Dankjewel voor het delen. Hoe bouw jij een topmarketingteam? Alles in-house met alleen eigen medewerkers? Veel uitbesteden aan agencies? Of vaste freelancers uit je eigen netwerk op nieuwe projecten?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 Nou, wat je natuurlijk ook gewoon ziet in, in het algemeen, is dat bankieren wordt, wordt ook wel steeds meer een soort van commodity. Hè? We doen natuurlijk alles via onze mobiele telefoon. Dan heb je natuurlijk wel de app van de uh, bank. Maar bijvoorbeeld als je met mobile wallets werkt, dan is het eigenlijk meer een. Uh, je houdt het tegen de, uh, uh, bij de kassa, uh, trek je het uh, mobieltje tevoorschijn en uh, je betaalt op die manier. Um, dus hoe kan je de relatie eigenlijk hè, die je vroeger had met een fysiek pasje en fysiek naar een kantoor gaan, ja, die wordt eigenlijk steeds meer naar achter gedrukt. Um, hoe kijk jij daar zelf tegen aan? Want hoe kun je dan toch nog zeg maar, die emotionele connectie houden met die klant? Ja, ja dat, dat pasje gaat misschien iets naar de achtergrond, maar uh, uh, hoe vaak men in de bank app kijkt, dat gaat niet, dat wordt niet minder. Nee, dat is wat meer. Um, dus, dus, yeah. die, <laughs> dus die connectie is er op een andere manier. Dus dat betekent ook dat je de, de, de mijnomgeving waar ze dan in komen of in die app, dat je natuurlijk uh, relevant moet zijn op dat moment wanneer men daar is. Uh, yeah. En dat is een uitdaging om continu uh, met, de, met de juiste boodschap of de juiste informatie klaar te, zijn, uh, klaar te staan. Uh, dus daar zit een uitdaging. Uh, hoe maak je die emotionele connectie? Ja, om echt wel goed naar die consumer insights te kijken. En dan begin ik toch weer bij de jongere doelgroep. We zien dat ze tegen een aantal dingen echt best wel hard aanlopen. Ja, daar vind ik, daar, daar moeten we instappen. Moet je meedenken. Stap 1 is luisteren, meedenken. En uiteindelijk natuurlijk ook met oplossingen komen. Of delen oplossingen Je kunt als één bank niet alles oplossen. Um, maar daar zit een uitdaging. Maar de, de, de, het, de frequentie van contact is, uh, is veelvuldig. Alleen op een andere manier. ja. Ja, ja, het is misschien iets meer um, gewoon op usability ook. Hè? Het ontzorgen en het makkelijk maken uh, en, ja. en, en educaties. En dat soort thema's, zeg maar, die dan spe veel spelen. Ja, ontzorgen en makkelijk maken is natuurlijk de, uh, de customer journey, die, die je goed hebt uh, in te richten. Uh, dat ja. geldt voor ons allemaal in, uh, in deze sector. Um, waar, waar je echt de uitdagingen zit, uh, is, is rondom wonen, uh, kennis, educatieopbouw. Ja. Um, en ook uh, eigenlijk die vermogensopbouw, dat is toch ook wel een hele belangrijke. Ja. los van het product, of dat nou beleggen, sparen, cryptos of whatsoever is. Maar in de kern van hoe zorg je er nu voor dat je vermogen in ieder geval niet achteruit holt. Um, en, en hoe weinig vermogen je ook hebt. Het gaat ook om bepaalde gedragingen. Um, ja. uh, dus gedragsverandering komt niet in één week. Ja, ja. nee, absoluut, absoluut. Hey, jullie hebben recent ook een uh, nieuwe campagne gelanceerd. Hè? Heel erg gericht op, uh, op naar die nieuwe doelgroep en, en de merkattributen waar je je graag op wil laten voorstaan. Kun je eens iets vertellen over uh, nou, de campagne resultaten zovar, um, en, uh, en ook hoe die gepercipteerd zijn door de doelgroep? Ja, nou allereerst voordat we live uh, gingen uh, hebben we dit natuurlijk wel door en door getest. Uh, het is echt wel uh, uh, de koers bij elkaar opgeteld ja. ziet er toch heel anders uit. Terwijl die eigenlijk in de kern... Het DNA van SNS zit er echt in. Um, maar wat we met deze koers hebben gedaan, is wel de maatschappelijke merk, doelgroep en businessstrategie eigenlijk gecombineerd. Uh, het is een volledig geïntegreerde uh, strategie. Dat maakt dat alle afdelingen enzovoort allemaal multidisciplinair samenwerken aan, aan dezelfde doelen. Uh, dat is heerlijk, maar tegelijkertijd natuurlijk ook een gigantische uitdaging. Want het is een vrij, vrij omvangrijk, het is een nieuwe strategie. Um, de campagne, uh, aandacht voor de groei van ieder mens, hè, met, met de payoff eerste uh, de mens, dan het geld, is live gegaan eind januari. Uh, we hebben nu inderdaad net de eerste cijfers uh, binnen, maar daar mogen we nog geen conclusies aan verbinnen, zeggen de onderzoekers dan altijd. Uh, maar wel wat ik hier kan delen is uh, dat wij in ieder geval wel uh, blij waren met de eerste resultaten. Dat kan ik hier zeggen met een uh, glimlach op mijn gezicht. Uh, waarbij ook de merkoverweging in de doelgroep een hele belangrijke is. Um, en we als SNS natuurlijk steeds bekender willen uh, worden rondom de maatschappelijke impact die we willen maken. En waar we als SNS voor, voor, wil, voor, ja, voor staan. Niet voor willen staan, we staan er al. We moeten alleen nog duidelijker communiceren. Ja, helder, helder. Um, hey, massamarketing is toch wel uit, hè? Want je, ja, je zit natuurlijk 1,4 miljoen klanten, hoorde ik je net zeggen. En... Uh, ja, dan kan je natuurlijk ook een heel veel marketingtechnologie gebruiken om uh, alles te gaan hyperpersonaliseren, hyper om toch wel die frequentie van die contacten, maar ook de relevantie te verhogen, maar aan de andere kant ook wel de volume te kunnen draaien, zodat dus je zoveel mogelijk voor je klanten kunt bereiken. Um, maar dat heeft natuurlijk voor- en nadelen. Hoe speelt jouw marketingteam daarop in? Um, nou, we, we zien die ontwikkeling natuurlijk. Um, en uh, ook wij stappen daarin. In die zin, dat laat je niet uh, geheel voorbij gaan. Uh, maar wat je daarin doet, is vervolgens wel een keuze. Uh, we zijn ook met customer engagement bezig. Dus de, de next best actions, om het zo maar eens te zeggen, uh, uit te rollen. Uh, daarin uh, zijn we ook veel aan het AB testen. Uh, wat werkt wel, wat werkt niet. En ik denk, als je dit in zijn geheel bekijkt... Uh, nou, hiervoor ik natuurlijk ook een tijd bij uh, Ziggo gezeten. Die zijn een aantal jaren geleden met uh, Vodafone Ziggo uh, naar de joint venture uh, uh, begonnen. Dus die zijn verder in de uitrol hiervan. Um, dus ik denk dat we ongeveer halverwege zitten. We zitten, nou ja, de, de massamediale campagnes, uh, die komen nog wel eens voor. Maar ja, de voorkeur gaat toch iets meer naar het midden om steeds relevanter te zijn voor, uh, voor de klant. Dat betekent ja. ook alle systemen aan elkaar koppelen. Um, dus uh, ook, ook aan de achterkant is dat een, uh, ja, een uitdaging. Zoals ieder ander bedrijf. En ook een bank die al meer dan 200 jaar bestaat. Ja, absoluut. Ja. Hey, wij, wij als marketeers zijn we natuurlijk een beetje gepokt en gemazeld... om altijd mooie verhalen te vertellen. Hè? Omdat het natuurlijk uiteindelijk uh, dat ook in ons DNA zit. Maar uh, marketing is ook gewoon heel ingewikkeld geworden. Hè? En je moet heel veel experimenteren ook. Vooral met nieuwe zaken, nieuwe technologie. En het lukt niet altijd, hè? Zou je iets, iets kunnen delen van een, uh, nou ja, een experiment of een, een bepaalde nou ja, campagne wat je wil delen um, in jouw team? Ja, dat dat gewoon heel anders verliep, uh, verliep dan, dan dat je gehoopt had. Ja, mooi. Waar uh, ik dan eigenlijk uh, direct aan denk, een tijdje geleden. Uh, met high liepen wij altijd wel echt voorop. Dat betekent dus ook dat we de techniek van die tijd, dus dat toch 2008 of zoiets was dat, eh, um, dat. is toch echt wel een totaal andere wereld dan waar we nu alweer uh, in leven qua technieken en mogelijkheden. En wij liepen daar best wel voor op en we zaten altijd wel die techniek uh, wat te pushen. En uh, die IT'ers zagen ons aankomen, laat ik het zo zeggen. Um, en op een gegeven moment waren we bezig met de high vriendenvinder. Dus door middel van eigenlijk je, je locatie, idee, heel oh, yeah. simpel, really? met je mobiele telefoon. Uh, kon je altijd zien waar je vrienden zaten. Dus bijvoorbeeld als je dan voorbij de kroeg fietste, en ja, hoef je dus die, per ongeluk die kroeg niet voorbij te fietsen. Uh, maar dan wist je gewoon dat Pietje of Klaasje in de kroeg zat en hoppakee. Dus daar ho had je elkaar niet meer voor nodig in, ja, ja. in communicatie of in tekst om ja. elkaar te vinden. Uh, nou, daar waren we zelf heel enthousiast over. Uh, en ook wel op basis van onderzoek zagen we echt wel dat, dat, er, dat dit relevant kon zijn. Maar waar we in die tijd... Echt totaal nog... Ja, daar waren we gewoon nog niet zo ver in, ook niet als sector. Alle privacyvraagstukken die er omheen kwamen kijken, daar was ja. eigenlijk nog helemaal niks op uitgekoud. Ja. Het hele privacy iets was nog helemaal eigenlijk niet ter sprake gekomen. Facebook was nog helemaal niet zo ver of, uh, nou ik weet niet eens, uh, volgens mij was het. En er nog niet eens. Uh, nee, we nee, waren nee. bezig met hypes. Nee, precies. Um, dus dus die, al die vraagstukken, maar die kwamen natuurlijk wel op het moment mm -hmm. dat we ietsje verder hierin raakten. En we merkten ook wel dat sommige collega's huiverig waren. Van ja, maar wat kunnen dan de effecten zijn? Hoe zit dat dan? Kritische ja. vragen, volledig relevant. Um, ja. ja, en daar merk je dus wel dat je de dynamiek van een team nodig hebt om ja, te voorkomen dat je echt, nou ja, toch wel behoorlijk privacy. Fuck up, uh, uh, in was gelopen. Yeah. Uiteindelijk, we hebben dit getest, uh, maar we hebben het niet groot uitgerold. Daarentegen bijvoorbeeld de, de sms-bewaarbox, ik weet het nog. Telefoons konden maar 25 sms'jes bewaren. Yeah. En jongeren die wilden gewoon meer sms'jes bewaren. Dus nou, de sms-bewaarbox is wel uitgerold. Maar de vriendenvinder, die, uh, ja, die is helaas uh, niet gehoord. Yeah, yeah. nou, ja, ja. Nou, het was misschien gewoon een beetje vroeg voor je tijd. Want uh, ja, inmiddels zit natuurlijk ja. gewoon uh, nu... Uh, uh, hele families die elkaar tracken via iPhones. Ja, dus uh, dus, Alles, dus allemaal ik. Allemaal <laughs> ja, precies. En, en dus ik denk ook wel van ja, wat is dan de les? Want dat is altijd denk ik wel leuk om, uh, om daarom over na te denken. Dat timing is zo belangrijk. Ja. Uh, je kunt heel vroeg met iets zijn, maar dat betekent niet altijd heel dat het altijd goed is. Nee, nee, ja. nee. Leuk, leuk. Hey, wat is de rest van je marketing focus voor, uh, voor dit jaar? Want je hebt natuurlijk een mooie campagne aan het begin van het jaar gere gerealiseerd. Ze hebben nog andere. Ja, tipjes van de sluier die je alvast kan uh, toelichten? <laughs> um, nou, voor, voor het komend jaar uh, en, en langer zelfs, uh, staat echt op de agenda dat eerst de mens, dan het geld, um, dat we de strategie gaan uitrollen. Uh, dus uh, van strategie naar executie. Dat betekent dat alle klantreisteams, alle productgroepen de customer journeys goed inrichten, in lijn met onze merkpositionering zodat het totaal optelt. Dus dat betekent aandacht op portfolio, aandacht op de campagnes. Maar um, eigenlijk dat het geheel ja, naadloos optelt, om het zo maar te zeggen. Ja, helder, helder. Nou, dat is misschien een mooi bruggetje om wat meer in de diepte te duiken over je marketingteam. Uh, want uiteindelijk uh, heb je gewoon goede skills en goede gemotiveerde mensen nodig uh, die enthousiast zijn over, uh, over je product, om, om het naar de next level te brengen. Dus wat, wat is jouw definitie van een sterk marketingteam? Ja, ik denk dat dat afhangt van uh, het merk, het bedrijf en de fase waar je in zit. Um, want de, bijvoorbeeld in de afgelopen anderhalf jaar... toen we heel erg met die strategie bezig waren... Ja, dan heb je toch echt wel behoefte aan even één of twee extra strategen... terwijl die doorgaans misschien helemaal niet nodig zijn. Yeah. Uh, dus dan heb je tijdelijk extra expertise nodig. Um, dus daar ben ik wel voor. Uh, we zien ook bijvoorbeeld uh, vacatures uh, vullen we op met, met freelance... Uh, ook dat en dan even de frisse wind die naar binnen komt. Uh, maar Bijvoorbeeld de redacteuren, wat heel belangrijk is in de financiële sector... want we hebben natuurlijk enorme stromen aan informatie... Uh, die we uh, goed uh, naar, de naar de klant dienen te brengen in begrijpelijke ja. taal. Uh, ja. Dus dat betekent dat wij een structurele, flexibele schil uh, hebben. Dus wij hebben een aantal redacteuren, een pool van redacteuren... waar we altijd uit kunnen kiezen. We hebben een aantal vaste dienst, maar ook die flexibele schil. Om ja. juist wel mensen te hebben die ja, snappen hoe je de financiële communicatie van een ingewikkeld product of een ingewikkelde verandering naar ja. een hele begrijpelijke taal uh, verandert. Ja. Um, dus ja, van flexibele schil naar freelance. Uh, uh, dus het is eigenlijk een soort van uh, hybride model. En ik denk wel dat het uitmaakt als je een, uh, een nog groter bedrijf zal misschien meer in-house in doen en een kleiner bedrijf minder. Um, ja. Dus, dus daar hangt het natuurlijk ook vanaf. En hoe groot is jouw uh, in-house marketing team? Dus zeg maar de mensen die echt op de payroll staan bij SNS? Ja, dat is dus nu um, uh, veranderd tot, tot maar, tot de hele agile transformatie. Want het zijn natuurlijk nu allemaal klantreis teams met, uh, met PO's. Maar was de marketingafdeling was zo'n mannetje, of, uh, nou niet uh, mensen, 45 FTE. Uh, en daar zat marktmanagement, dus de business, merk en communicatie klantwaardemanagement, dus het base management en uh, digital marketing. Uh, dus daar staat eigenlijk alles in, ook inclusief de redactie. Um, uh, dus dat, dat was het totale team. En dan, uh, dan had je nog een multimerkorganisatie bij de Volksbank. Um, want als alle product managers en van alle bankproducten natuurlijk met op vier merken schakelen, dan wordt een beetje druk. Um, dus, uh, dus op die manier waren we, waren we als totaal georganiseerd. Ja. En als je zeg maar nog verder denkt hè, over dat, die hybride organisaties... Hè, want uh, ja, Elomaas werkt natuurlijk ook met veel grote organisaties samen... die juist ook kiezen voor zo'n uh, uh, flexibele laag. Mm -hmm. um, en wat ik altijd heel leuk vind als ik dan met de CMO's praat... is van, nou, wat vind je nou eigenlijk de kerncompetentie die in je vaste team zou moeten zitten? En daar zitten nog wel eens wat verschillen in die antwoorden. Dus ik ben ook wel benieuwd naar um, ja, welke competenties jij echt essentieel vindt... om in huis te hebben en waarvan... Andere competenties voor je zegt, nou, dat vind ik juist heel fijn om die veel meer flexibeler uh, uh, uh, ja, in die flexlaag te, te stoppen. Ja, Nou, voor de fase waarin wij nu zitten is um, uh, merkstrategie echt heel erg belangrijk om die te borgen. Dus die, die competentie, die kennis, die dient structureel in het, uh, in het team te zitten. Um, als je kijkt naar de digital competenties, uh, daar zou je best kunnen werken met een structurele laag en een deelaanvulling. En waarom? Omdat juist ook die frisse wind de kennis van de, van de zittende mensen ook weer kan aanvullen. Waardoor je ook op een natuurlijke manier verder leert, verder uh, groeit. Um, nou, de redactie, wat ik al zei, zit meer in de flexibele schil. Uh, in combinatie met vaste, vaste contracten. Dus zo zie je eigenlijk op de competenties inderdaad hele verschillen al ontstaan. Businesssturing, ja die mensen zijn gewoon vast in dienst. Uh, dat is een, een continue uh, sturing en dat is niet even een truc wat je in één dag uh, uh, leert of dat je het hele speelveld over ziet. Uh, dus daar zitten wel, uh, wel verschillen in. Maar zo zie je dus uh, hele verschillen ontstaan. Ja, ja, interessant hoor. Ja, Je ziet toch echt wel dat uh, heel veel verschillende gasten bij Hello Masters hebben toch echt verschillende modellen. Bijvoorbeeld de CMO van bol.com. Ja die, uh, ja, die doet bijna alles in-house. het eh, is natuurlijk ook een hele flinke e-commerce uh, uh, uh, ja, competentie, zeg maar, binnen die rol. Uh, zelfs met front-end developers in de marketing teams. Terwijl bijvoorbeeld Mastercard, die, die heeft een marketingteam van drie mensen. En die sourcen alles uit. Ja. Dat is toch wel uh, ja, heel bijzonder uh, dat je ziet. Uh, en zeker, ja, denk ik in financial services, waar je natuurlijk dat... Compliance deel en ook echt begrijpen zeg maar wat wel en niet kan natuurlijk heel belangrijk is en reputatie. Hè? Ja. Dus dat is het wel belangrijk dat je dat zeg maar qua um, ja, een aantal van die dat soort zaken gewoon wel in Maar wat je dan juist weer um, ja, qua innovatie en kwam van, van fr frisse blik van buiten naar binnen is het ook alweer prettig om dan bijvoorbeeld vanuit nou ja, marketingtechnologie of uh, vanuit andere experimenten zeg maar dingen meer in die flexlaag uh, uh, te doen. Um, dus dat is wel interessant wat jij ook uh, deelt, dat jullie al echt uh, wat langer, zeg maar, met zo'n model uh, werken. Ja, en ook, uh, en ook alle facetten eigenlijk. Dus, hè. Dus, en de flexibele schil, die dus echt, nou, die loopt al, al jaren uh, dat, we die, dat we een vaste flexibele schil hebben. Dat is ook wel grappig. Uh, en de, ja, freelancers zijn denk ik al van, van een hele lange tijd. Uh, we werken met een aantal vaste bureaus. Uh, daarin zijn we in zijn totaliteit wel wat geminderd, maar een aantal vaste, sterke, strategische partners. Um, uh, dat, je, dat je natuurlijk echt een uh, goed uh, kernteam vormt met elkaar. Um, nou, dat, dat uh, zie ik ook wel als belangrijk. En waarom ook nu, juist ook fase, de fase waar SNS in zit, uh, is die strategie uitrollen. Je moet eerst uitdenken, dan ga je hem uitrollen. Maar ja, consistentie is zo belangrijk. Uh, en niet van de van, van rails afraken. Uh, en dat kan alleen maar met als je bepaalde dingen wel borgt in je, in je team. En dat zorgt ook voor rust. Want er komen zoveel dingen voorbij, en ook waar, die banken, uh, waar de bank een rol heeft te spelen. En dat zijn niet de kleinste dingen, zoals we al noemden, zoals corona of uh, uh, de oorlog. Dat ja, betekent wel, je moet wel de rust bewaren met z'n allen en steady die strategie uitrollen. Uh, en er niet van afwijken. Tenzij het echt nodig is, bijsturen oké, okay. um, maar ja, het is toch wel vasthoudend uh, gewoon doorgaan. Ja, en hoe houd, jij je, hoe houd jij je team vast? Want je ziet wel een enorme verandering ook in uh, ja, de manier waarop vooral jonge mensen willen werken. Hè? En ook kiezen ervoor om te gaan freelancen. En, uh, je ziet echt dat het, de, de, de verloop zeg maar, bij organisaties uh, enorm toeneemt. Hè? Veel mensen gaan veel sneller job hoppen dan vroeger. Uh, je ziet ook het aantal marketing-vacatures uh, enorm stijgen. Um, wat voor een impact zie jij uh, zeg maar binnen je eigen team? En, en heb je daar bepaalde programma's voor op... om te zorgen dat je toch die, ja, wel die, die, dat kernteam zeg maar, echt houdt uh, en, en bindt? Nou, Wat we uh, zien is dat de combinatie met uh, de, de commerciële uitdagingen... gecombineerd met de maatschappelijke uitdagingen... en dat dat in één strategie is vormgegeven dat dat wel vernieuwend, uh, vernieuwend werkt. Dus ook in de uitvoering van de strategie, want we hebben dit natuurlijk met z'n allen bedacht. En dan is het nog niet live. En um, nou, Eind januari ging dat live. En als, als ik zag hoeveel energie in het totale team zat, dus niet bij één, uh, één, één specifiek domein, maar in het hele team, om dat ten uitvoer te brengen met elkaar naar die livegang, ja, dat, daar zat gigantisch veel energie op. Dus... Hoe houden we het team bij elkaar? Ja, toch wel echt hele duidelijke, maar ook gemeenschappelijke doelstellingen. Um, en um, de combinatie van business met maatschappelijke impact. Uh, dat is iets waar we ook zien, daar zit tractie op. In, uh, in mensen die uh, komen aankloppen van zijne mogelijkheden. Uh, en dat zie je ook bij, de, bij, bij jongeren. Dit is gewoon belangrijk. Dat we met z'n allen als bedrijven... Kijken naar welke maatschappelijke vraagstukken liggen er? Welke één of twee pak je beet als bedrijf? En hoe maak je die relevant voor, de, voor je klant? Dat is gewoon je verantwoordelijkheid ook als bedrijf. Ja, interessant hoor. Ja. Um, ja, we zijn al een tijdje aan het praten, Marjolein. Ik vind het altijd heel leuk om uh, een beetje persoonlijk uh, finish-off te doen. Um, nou, stel je voor, je bent nu twintig... Uh, je start op 20, 25 en uh, je start je marketingcarrière. Um, welke skills zou je jezelf nu aanleren? Welke skills zou ik mijzelf aanleren? Nou, als ik vandaag de dag zeg maar zou beginnen in, in marketing, um, dan zou ik wel zeggen, uh, basis, digital en analytische skills, die zijn gewoon nodig. Goed omgaan met cijfers, de datasets begrijpen. Het is onmisbaar. Uh, hoef je niet allemaal zelf te kunnen. Uh, maar het begrijpen en ermee omgaan en snappen hoe, hoe, hoe het werkt, wat je ermee kunt. De potentie zien. Dat is denk ik een hele belangrijke. En uh, ja, toen ik mijn studie deed, uh, heb ik wel mijn SPSS-papieren gehaald. Uh, maar... Uh... Oh ja, ja zo heette dat <laughs> toen. <ja>. Ik, uh... <laughs> maar dat was het. Ja, um, precies. Ja, dus ik denk wel dat uh, de, dat is een hele belangrijke. Gewoon basisvaardigheden in dat, uh, dat domein. Um, en daarnaast denk ik ook wel dat we nu in een, een, een tijdsbestek zitten. Dat bedrijven de verantwoordelijkheid dienen te pakken... om één of twee van die maatschappelijke vraagstukken vast te pakken. En dat betekent dat de, uh, het werk van een marketeer ook verandert. Het is niet alleen... Op basis van consumer insights je werk doen. Um, maar ook op basis van eigenlijk die, die macrotrends die er spelen. Hoe maak ik die re relevant op individueel niveau? Um, en daarmee draag je dus eigenlijk een stukje bij aan de maatschappij. En je genereert er business mee. Ja, um, ja maar inderdaad een bredere mindset zoek je dan. Uh, ja. Ja, ja, dat is een mooie. Um, welke... Um, ja, boek of podcast of film. Wat, wat heb je recentelijk, zeg maar, uh, gelezen of uh, gezien? Waarvan je denkt, hé, hey, dat is echt een leuke tip voor, uh, voor vakgenoten. Nou, ik, uh, ik lees heel veel, maar dat is de krant. Uh, ik ben heel nieuwsgierig. En ik wil eigenlijk alles weten. Dus altijd uitpluizen met pluizen met, nou ja, eigenlijk snackable content. Daar ben ik heel erg van. Uh, maar als ik een, uh, <laughs> als ik een boek... Uh, uh, ja, dan denk ik aan, uh, niet, het is niet per se marketing uh, content, maar uh, dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt. En uh, dat is van een, uit uh, mijn hoofd, een, uh, een Zuid-Koreaan. Volgens mij heet hij Sunim. Sunim. Uh, maar het mooie daarin vind ik eigenlijk, en daar zit die connectie met die inzichten wel. Inzichten zie je pas als je een, een, een soort van rust creëert. En dan in één keer heb je zo'n aha-moment en je denkt, daar zit het. Um, en dat, dit boek uh, uh, gaat niet zozeer over Consumer Insights, maar wel dat je dingen pas ziet als je er tijd voor maakt. Um, en het gaat ook wel een beetje over de kern van leven, want we zien natuurlijk dat de wereld onwijs hard doordraait. Uh, en wij als marketeers kunnen best wel snel uh, ja, meedansen. Maar ik denk dat we ook een taak hebben om uh, de rust te bewaren met z'n allen. Uh, en soms misschien gewoon even stil te staan. Nou, mooi hoe je dat zo zegt. En dan ook een mooie manier om uh, wat mij betreft deze podcast uh, te beëindigen. Uh, Dank je wel voor uh, nou ja, ruim drie kwartier uh, insights over uh, je eigen carrière. Over uh, waar jullie mee bezig zijn om het merk uh, ja, relevant uh, te maken voor uh, nou ja, ook een hele specifieke doelgroep. Maar uiteraard natuurlijk ook voor alle 1,4 uh, miljoen uh, klanten die jullie nu al, uh, uh, al 1,6 excuses uh, bedienen. Uh, dankjewel Marjolein voor, uh, voor al je insights en uh, heel veel succes met uh, nou ja, de verdere uitrol van, uh, van de mooie campagne. Dankjewel voor de uitnodiging. Heel erg leuk.